Ik ben Ayham Abu Hamida. Ik kom uit Syrië. Ik woon in Hilversum met mijn gezin. Ik moet alles in Slutelbersen met alle organisatie werken, met alle uh, kantoren uh, werken. Bijvoorbeeld, hier staat in Hilversum veel mensen die meer dan drie jaar hier in Hilversum wonen. Zij hebben problemen met die taal, zij hebben problemen met de regels hier in Nederland. Ik heb contact met de gemeente Hilversum. We hebben een project voor welkom in Hilversum. We moeten uitleggen voor de mensen die naar Hilversum moeten komen. Wat is uh, de situatie in Hilversum? Hoe moeten uh, die mensen verhuizen van de asiel naar die huis? Uh, hoe moeten die mensen gebruiken, hun uitkering? Ja, wat is uh, kinderbijslag? Veel huisarts hier in, in Nederland is uh, mannen. <laughs> Meer dan vrouwen. En de serieuze vrouwen vinden dat niet leuk, uh, of niet goed... dat een uh, man moet haar lichaam aanraken of iets ja, dat uh, maakt veel problemen voor de statusouders. Dus vraag ik als uh, die assistent kan kijken over de vrouw, uh, wat is de situatie, op, bijvoorbeeld die druk of uh, iets. Ja. Soms zegt die huisarts, uh, wie is dat? <laughs> Waarom hij komt met jou? Ja, nu heb ik een uh, antwoord. Ik ben een persoon. Kan ik uh, die informatie altijd vertellen van die huisarts voor die mensen en van die mensen ook uh, naar die huisarts? Sommige mensen hebben een infectieziekte die komt soms van school, die soms van deuren. zoals die vader Sommige mensen hebben in Syrië niet gestudeerd. Zij weten niks over die ziekte. Zij denken dat het heel gevaarlijk is voor de kinderen. Wat kan we doen? Wat is er aan de hand? Ik zeg voor die mensen, jullie moeten gaan naar de GGD. Daar kunnen hun met jullie spreken. Alles zijn spreken. Geen Nederlands dan. Ik ga met hen ook naar de GGD. Ik vertaal voor hen, van de assistent naar de mensen en van die mensen ook naar de assistenten. Mijn droom is uh, te uh, werken voor de mensen die hier wonen als statushouders. Die uh, mensen wonen zonder problemen. Die mensen hebben goede contact met de Nederlandse mensen. Ja, die mensen moeten ook leren over de cultuur, maar ik moet dat uitleggen voor die mensen als buitenwerst. Ik moet dat uitleggen.